Naast tekst, zoals je zag in de vorige missie, kunnen stemmen ook gemaakt worden door een computer. Maar het principe is hetzelfde. Een computer heeft geleerd van voorbeelden, in dit geval een reeks opname van een stem. De patronen in de stem zijn geanalyseerd en door twee netwerken elkaar te laten trainen, net echt gemaakt. Van acteurs en bekende mensen zijn er uiteraard genoeg voorbeelden te vinden. Maar je zou ook je eigen stem op kunnen nemen. Vijftien minuten is al genoeg. Een AI-programma kan daaruit een model van jouw stem maken. Door de tekst in te typen en deze te laten uitspreken door het model, kun je een deepfake maken. Dat is grappig en daar kun je leuke dingen mee doen. Maar stel je eens voor, de stem van een directeur van een groot bedrijf wordt gekopieerd en een oplichter gebruikt deze deepfake vervolgens om naar de financiële afdeling te bellen. De afdeling die over het geld in het bedrijf gaat en een nep opdracht geeft om een groot bedrag naar een bepaalde bankrekening over te maken. Weggeld. Dit voorbeeld is niet zomaar verzonnen, maar meerdere keren al echt gebeurd. Op de website van Fake You kun je zelf eens testen. Kijk maar. Ik kies bijvoorbeeld voor Donald Trump. Even wachten. hours later. En daar is hij. Hallo van Nederland. Get nu jij. Open de teksteditor op je computer. Bijvoorbeeld Word of Google Docs. Verzin dan zelf een leuke tekst en typ deze in het programma. Je kunt ook een stukje uit een boek overtypen. Zet deze video maar even op pauze terwijl je dit doet. Gelukt? Mooi. Kopieer de tekst met Ctrl+C of Command-C als je een Mac hebt. Open je browser en navigeer naar... Plak de tekst met Ctrl-V of op de Mac Command-V in dit veld. Deze site is in het Engels, maar ik denk dat het jou wel lukt om eerst een categorie te kiezen en vervolgens een stem te selecteren. Klik dan op Speak. En lachen maar, nu jij. En gelukt? Google Translate werkt ook zo. Hier worden tekst, vertalingen en stemopnames gecombineerd. Handig toch? Als je nu jouw opname downloadt door hier te klikken en deze opslaat op je computer, kun je nog iets leuks met deze site. Klik maar eens op Create en Video. Selecteer dan het bestand dat je zojuist hebt gedownload. En klik op Submit. Wachten, dit duurt wel iets langer dan alleen een stem genereren. Klaar! Als je nog zin hebt, kun je nog veel meer synthetische media gaan maken.